Oké, okay, wat de fuck moet ik hier mee? Hey jongen, welkom bij weer een nieuwe vlogboek. Het is vandaag woensdag en ik heb vandaag een, een bijzondere video voor jullie. Ik was namelijk laatst aan het scrollen op Facebook en toen ben ik reclames tegengekomen van dingen waarvan je denkt... Why the fuck would you buy this? Toen ik dit zag dacht ik van, uh, what the fuck, laat ik hier gewoon een video van maken, want what the fuck. Hey serieus, de volgende dingen die ik... Wat kan ik voor je doen? Nou, gewoon je bek houden Siri, hou gewoon je bek. Ja, nu is mijn grapje ook verneukt. Maar dus toen dacht ik, weet je wat, ik maak er gewoon een screenshot van en ik gooi dat gewoon in een video. Dus ja, laten we maar beginnen en we beginnen bij de eerste screenshot. En we beginnen bij de eerste screenshot en ja, weet je, wie wil dat nou niet? Wie wil nou gewoon in, niet gewoon ineens random een pizza kopen? Want als ik nu een pizza bestel, ja, die komt zeker warm aan. Neem me even serieus, what the fuck? Een pizza, hoe de fok moet je een pizza kopen via een fucking soort van AliExpress-achtig? Oké, okay. het gaat nog erger worden jongens, let op. De pizza was maar 5 dollar. Nou, in Nederland kan je echt niet zo'n zo pizza goedkoop krijgen hoor. Wel benieuwd welke bezorgssysteem ze gebruiken. Oké, okay, je laat het volgende voorwerp maar, uh... ja, oké. Okay. Voor een euro jongens ben je super gespierd en dat komt allemaal door dit, ja wat is het, een ringetje of is het een, is het nou een armband of is het, ja ook dat was vrij bijzonder. Het volgende ook. Ik zou niet eens weten wat dit is eigenlijk. Maar ah, het is wel goedkoop. Ah, ik ben laatst nog naar de kapper geweest, maar ben je dat toevallig niet. Nou, dan kan je gewoon uh, naar de kappen gaan voor 25 dollar. Ja, weet je, dat kan je gewoon bestellen ook. Want iedereen bestelt tegenwoordig zijn kapsel. Super nice. Ja, en de volgende is wat meer voor de jongens. Om te kijken naar de dames. Want het is eigenlijk iets voor de dames. Het is namelijk een lekkere kont voor 4 dollar. Altijd al gewild. Oké, okay, nu het volgende ding wat ik had gevonden is eigenlijk fucking vet. Het is namelijk dit. En het is zeg maar gewoon een ding dat kan je zo in je handen steken. En dan doe je zo, dan, dan vouw je het denk ik uit of zo En dan heb je denk ik een fucking zwaard. Gewoon een beetje Kingsman-achtig, een beetje James Bond-achtig. Ik vond het zo vet, ik denk, oké, okay, rare dingen, leuke dingen, mag allemaal. Oké, okay, het volgende ding heb ik ook een screenshot van genomen. Ik heb het niet gekocht. Echt niet. Dit is het. Maar ja, ik bedoel, hè iedereen wil zo'n lekkere Chinese op je bed. No not racist, dus zo bedoelde ik het echt niet. Sorry. En ja, naast mooie vrouwen en gespierde mannen wil je natuurlijk ook gewoon... Ja, precies, een puppy. 6 dollar, man. Hele lieve puppy. Wie koopt hem nou niet? Maar oké, okay, ik denk dat het iets van een schilderij is of zo maar... Ja, alsnog, een hondje voor 6 euro, wie wil dat nou niet? Maar oké, okay, nou ja, je hebt dus genoeg levende dingen op die website. Je hebt eten, maar je hebt ook mechanische dingen. Dan koop je gewoon even een heel, heel motorblok joh Weet je, uh, ga, ga vooral in gang D Dit is wel echt top notch ik, ik bedoel, kijk even hoe mooi dit eruit ziet En, en dit ding, weet je wel ja, nee, ik weet het ook niet. Nee. Oké, okay, en toen had ik nog een screenshot van iets. En um, het is heel goedkoop. Het is namelijk maar een dollar. Ik vroeg me alleen af, wat is nou een dollar? Want als we nu kijken, hij heeft een sigaret in zijn mond? Is die sigaret dan een dollar? Of is het die tattoo? Maar, maar dan zou die tattoo wel nep zijn. Het heeft wel, het heeft wel vier sterren, geen vijfde ster. Want ja, hè, je kan niet goed zien wat je koopt. Ik ben ook heel benieuwd wat je koopt als je dit koopt. Maar het is goedkoper een dollar, waarom niet? En het volgende ding is toch ook een partij legendarisch, het is namelijk dit. Ah, het is wel een beetje duur, maar het is wel vet. Maar natuurlijk, maar natuurlijk, denk je alles gehad te hebben? Nee joh, nee joh, nee joh, je bent het, nee, je hebt het helemaal verkeerd. Je kan namelijk trouwen voor 63 dollar. Hé, hey, ik weet niet welke meid, kom maar, iemand, meid, kom, ik, ik, ik koop het via internet en we hebben een, een, uh, een trouwerij, weet je, ik bedoel maar. Vijf sterren, nee, oh, ik zweer het, als je trouwt op deze manier, je bestelt het gewoon via internet, het, je, het komt in een doosje, vijf sterren man, vijf sterren. Ik zweer het, dat is dan 1, 2, 3, 4, vijf weken dat je het had met die meid. Oké, okay, even kalm. Het, het had ook wel gewoon alleen de jurken zijn. Als we het over kleding hebben, dit is trouwens wel echt een heel vet vest. Met lampjes erop en eraan. Nu ben ik zelf niet helemaal van ss Creed, maar voor degenen die dit wel tof vinden... je kan hem kopen, 12 dollar. Ja, ik denk ik eindig hem met een wat normaler ding. Een lichtgevend shirt voor 12 dollar leek me wel op zich een normaal goed einde. Ik zag zoveel shit en omdat ik er elke keer doorheen zat te kijken, omdat ik elke keer moest lachen om die fucking rare dingen bleven die reclames maar komen en komen en komen en op een gegeven moment dacht ik echt van jezus ik heb de app geprobeerd te downloaden maar ik kwam in een keer op een hele andere app dus ik dacht weg ermee want anders had ik eigenlijk die pizza wel willen kopen gewoon puur omdat ik benieuwd ben wat de fuck ik eigenlijk krijg opgestuurd en dat heb ik zo trouwens met de meeste van deze dingen ik zag zoveel plaatjes staan en zoveel dingen waarvan ik dacht van dus ja, dat was de vlogboek voor vandaag weer. Ik hoop dat jij het net zo bijzonder vond als ik, want ja. En ik ben wel benieuwd, wat had jij gekocht van deze super deals? Laat het me weten in de reacties. En dan is er nog maar één ding te zeggen, zoals altijd. En dat is natuurlijk... Zijn het nou hardop? Hoorde ik het nou goed? Maar ja, dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En ik zie jullie morgen weer.